In Nederland verbruiken we jaarlijks zo'n 80 kilo papier en karton per persoon. Door dit goed te scheiden kunnen we het recyclen tot nieuwe grondstoffen. En dat gebeurt volop, want we recyclen ruim 89 Dat maakt ons koploper van Europa. Bij PreZero zamelen we ieder jaar zo'n 320.000 ton papier en karton in bij gemeenten en bij bedrijven. Dit brengen we naar een van onze recyclelocaties, zoals hier in Scheendaag. Hier beoordelen we de kwaliteit van het binnengekomen materiaal. Vervolgens persen we het gesorteerde materiaal in balen van 1000 kilo, die we naar de papierfabriek brengen. In de papierfabriek komen de balen in een grote pulper terecht. Daar wordt het papier opgelost en de vervuiling, zoals nietjes, plastic en andere restmaterialen, uit het papier gefilterd. Het materiaal wordt daarna losgeslagen en opgelost tot pulp. De pulp wordt vervolgens gewassen en gereinigd, waarna we er weer nieuw papier en karton van maken. Bijvoorbeeld een doos, printerpapier en nog veel meer. Op deze manier kan het materiaal tot wel zeven keer worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Door zoveel mogelijk te recyclen besparen we jaarlijks enorm veel bomen, tot wel duizenden voetbalvelden vol. Zo sparen we grondstoffen, verminderen we afval en verlagen we uiteindelijk onze CO2-uitstoot. Prachtige stappen op weg naar de circulaire economie.